De Piratenpartij staat voor goede en betaalbare woningen. Een gemeente waarin wonen betaalbaar is, waar de voldoende sociale huurwoningen en studentenwoningen zijn. En in een gezonde mix van koopwoningen zorg dragen voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Woningen zijn er om zelf in te wonen, niet om mee te speculeren.